Hoort u dat? Vogeltjes, heerlijk. Hoe zou het zijn om hier straks wakker te kunnen worden? En dat kan, want ze gaan hier een fantastisch mooi nieuwbouwproject realiseren. Duinenveld, appartementen, vrijstaande villa's, 200 kappers en appartementen. Fantastisch mooi project, mooie architectuur. En het wordt verkocht door een zeer gewaardeerde collega van mij, Jaap van Oostrum uit Leiden, of uit Rijnsburg en Leiden uiteraard van de Leeuw. Een zeer goede makelaar. Het enige is voor uw bestaande woning, denk ik dat u toch graag een... Ja, lokale specialist heeft en dat ben ik ik ga graag met u in gesprek over uw huidige woning uh, iets meer vertellen eventueel over uh, ja hoe het nou is om nieuwbouw te kopen uh, u wilt duidelijkheid over uw huidige waarde wat er kan en ja ik wil u daar dolgraag bij helpen dus ik zou zeggen uh, maak een afspraak bel me of stuur me een app en uiteraard kom ik graag bij u langs of u bent uiteraard welkom bij mij op kantoor voor een bakje koffie en nou, dan sta ik u graag te woord en ga ik uh, gewoon kijken wat uh, wat ik voor u kan betekenen dus uh, ik hoop u snel te zien Go, oh,